Goedemiddag, mijn naam is Remco en speciaal voor iedereen die ons liked op onze Facebookpagina wil ik deze royale woning laten zien, die zo achter mij verschijnt, gelegen in het groen. In een heerlijk rustig straatje, doodlopend, dus kindvriendelijk. En daar zien we die grote woning met een diepe achtertuin. Uh, hmm. Toen hield hij even op.